Iedere dag verandert de situatie in de luchtvaart door het coronavirus. En dat zorgt voor een hoop onduidelijkheid in de reiswereld. Door het coronavirus is het reisadvies voor steeds meer landen en gebieden gewijzigd. Zo sluit Nederland de grenzen voor reizigers van buiten de Europese Unie om het reizen naar de Schengenzone drastisch te beperken. Door het coronavirus zijn er een hoop vragen als het over je rechten als vliegtuigpassagier gaat. De rechten op basis van verordening 261-2004 zijn nog steeds geldig, ondanks het coronavirus. In het geval van een annulering door de luchtvaartmaatschappij heeft de passagier recht op een terugbetaling van de ticketkosten, ook als er een foutje wordt aangeboden door de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast hebben passagiers in het buitenland recht op verzorging in de vorm van eten en drinken, extra vervoer en een hotelovernachting als het nodig is. De situatie verandert echter, als de passagier voor een terugbetaling van de ticketkosten kiest, of een andere vlucht op een latere datum kiest. Daarnaast heb je geen recht op een vergoeding voor het tijdsverlies als je vlucht vertraagt of geannuleerd is. De situatie is een buitengewone omstandigheid en daar heeft de luchtvaartmaatschappij geen invloed op. Nou, heb jij nog vragen? Ga dan snel naar euclim.nl en wij helpen je graag.